Volgende week donderdagavond 13 april gaan wij beginnen met de nieuwbouwverkoop. Nou ja, niet helemaal de verkoop, maar de start van de informatieavond. Want dit zijn zulke bijzondere woningen dat wij graag wat meer informatie willen geven die avond. Het zijn nul op de meter woningen en dat betekent dat u tot een heel klein energierekeningetje kunt komen. En dat vinden wij heel erg leuk. En daar zijn we trots op. En mocht u daar nou informatie over willen, schrijf u dan in, meld u aan op sonate En dan hopen wij u volgende week donderdagavond te zien. Tot dan!